De Etna KEV-158DIT is een vrijstaande elektrische kookplaat met vier zones. De kookplaat is 158 cm breed en 51 cm diep. De bediening van de kookplaat zit aan de rechterkant en bestaat uit draaiknoppen... ...waarbij elke zone in zeven verschillende standen is in te stellen. De zwarte zones verschillen in vermogen. Met de grotere zones kunt u dus ook intensiever koken. Deze kookplaat is een meerfase kookplaat en heeft dus een perilek stekker nodig.